Bent u wel eens naar de wc geweest in Japan? Wc's daar hebben doorgaans allerlei knopjes. Maar ook, en daar wil ik het even over hebben, een knopje voor geluid. En dan kun je soms kiezen uit vogeltjes die zingen, of muziekjes, of dit. Dit is zo'n apparaatje. En u denkt nu, waar is dit voor? Ik zet het even weg, want het duurt heel lang. Dit is ervoor bedoeld dat Japanse mensen willen niet dat iemand in de wc daarnaast kan horen wat je doet. Privacy graag. Wat ik wil zeggen is dat het. Het hele gebeuren van die knopjes, dat hoeft voor mij ook niet, al vind ik het wel een leuk gadget om te hebben. Maar wat heel prettig is, is dat je kunt kiezen in hoe, hoeveel je wil meegeven. Google Class, dat weten we nog. Daar waren jullie waarschijnlijk allemaal heel erg op tegen. Maar ik had dus een vriendin, die had dat ook. En uh, echt een super nerd vriendin in New York. En zij kwam bij mij logeren en had haar Google Class meegenomen en ik mocht hem een weekje lenen. En ik vond dat dus super cool. En ik uh, was heel erg op Twitter allemaal uh, dingen aan het posten over hoe supercool mijn Google Class was. Mijn goede vrienden en experts als het gaat om internet en privacyzaken, Douwe en Ancilla, reageerden geschokt. Ik zou die bril van je afslaan als ik je tegenkwam, zei Ancilla. En beide volgden een betoog over de consequenties van de Google Class die over circa drie jaar wijd verspreid zal zijn in ons kikkerlandje. Als je iemand straks aankijkt, terwijl je die bril op hebt, herkent hij het gezicht en rollen alle online beschikbare gegevens over je scherm. Instantly. Niemand zal nog anoniem zijn. Nooit. Face recognition heet dat. En alles wordt opgeslagen. Ja, ook de kroeg als er te veel gedronken wordt. Stel, die Google-last zou er inderdaad zijn en iemand zou meteen kunnen zien de, de bovenste resultaten in Google, dan komt er hier dus zo'n wolkje boven mijn hoofd. Dit is dat wijf die de kat heeft vermoord. Ja, dat, dat is niet zo goed voor me. Dat, ik, dat, ik overleef het einde van de straat waarschijnlijk niet. Die ontwikkeling gaat natuurlijk verder en die wolkjes die gaan mogelijk, in ieder geval de, de wens van velen, is dat die wolkjes wel dergelijk gaan ontstaan. En kijk, Ancilla heeft mij, toen ik zeg maar zo blij was met die koekoekulas en nog niet echt zag goed zat, behoorlijk op mijn plaats gezet. En dat is, dat is knap, want dat krijgt echt bijna niemand voor elkaar. En, um... Ja, daarom is het, is, ben ik eigenlijk heel blij en, en, uh, dat, dat juist Ancilla hier uh, lijsttrekker is geworden. Want als iemand mij op mijn plek kan zetten en drieënhalf jaar later dan vind ik dat nog steeds een goed idee en heeft nog steeds gelijk, dan is dat waarschijnlijk iemand die hier op een hele goede plek zit. En uh, ik ga misschien wel voor het eerste Piratenpartij stemmen. <tiedert>